Peter, allereerst namens DVS uh, TV. Gefeliciteerd met deze eclatante overwinning. Ja, nee, hartstikke lekker. Komt uh, uiteraard altijd op een goed moment. Uh, uh, maar zeker voor ons uh, erg prettig. Voelt goed. Ja. Nu was het echt een uh, goed moment, hè? Want ik, ik, ja, ik weet niet jouw gedachte in de rust, maar mijn gedachte in de rust. 1-0 achter. Straks komt er nog misschien een counter en uh, is er weer een verloren partij en dan moet je gewoon naar beneden kijken. Ja, en die counter kwam, hè? Dus... Uh... Ja, het, het gevoel in de rust was wel dat we, nou ja, ook de vraag gesteld hebben aan de jongens, wat, hè, dat, voel, dat vragen we altijd, hoe staat het, hoe voelt het, uh, hebben we de organisatie staan, die stond. Ja, maar toch hebben ze twee kansjes gehad, uh, gelijk aan dat drie minuten uh, grote kans. Nou, uh, ja, en vanuit de omschakeling, we verliezen zelf de bal uh, uh, met, met Finn, die probeert uh, Benjamin in te spelen aan de zijkant. Sta je toch meteen lachter, uh, terwijl je het gevoel hebt, en dat was ook zo, Natuurlijk komt dat, zij zakken in, zij maken het klein, maar wij domineren, wij beveelden de bal. We creëren vier uh, schietkansen. Er uh, zat één goede kans bij, uh, of eigenlijk twee goede kansen eigenlijk. En, en twee schietkansen van, van buiten de 16. Uh, maar je ja. zat één lachter. Uh, en dat voelt niet uh, conform het wedstrijdbeeld, maar het is wel zo. Uh, ja. Dus uh, uiteindelijk de tweede helft uh, kunnen rechttrekken. En, uh, ja, had, had je ook het gevoel dat het, uh, dat het er zat uh, aan te komen? Ja, zeker. Alleen, uh, ja, het moet, het moet wel gebeuren. Hè. En ik vond, uh, uh, ik was blij dat, dat Ali er ook weer bij was. Eh, dan heb je toch voorin iets meer daadkracht ook. Hè. Zeker tegen zo'n tegenstander die, uh, die inzakt. Hè, waar we eigenlijk elke week tegenaan lopen. Uh, ja, die heeft er ook wel wat uh, uh, veroorzaakt. Zeg maar. Ben een links en uh, Ali vanaf rechts. Uh, dus uh, dat uiteindelijk... Uh, uh, hadden er baat bij. Ja. Ik uh, spreek natuurlijk regelmatig uh, uh, supporters. En supporters uh, van DVS zijn altijd al uh, licht uh, kritisch. Of sommigen zelfs uh, behoorlijk kritisch. En die vragen zich dan af van ja, welke Welke visie heeft hij nou? Uh, hoe, hoe wil hij nou eigenlijk dat DVS uh, voetbalt? Hè? Want het ah, ene ja. moment is het uh, eigenlijk te, te langzaam van achteruit. Zie je de eerste helft tegen Lisse. Uh, ja, maar je bent natuurlijk ook wel afhankelijk van de uitvoering hè, zoals de spelers het doen. Nou ja, uiteraard. Ja, bedoel, wij geven de, de, de handvatten, zeg maar. we maken dingen trainbaar. Nou, we werken met, met spelprincipes. Ja, dus dat is eigenlijk allemaal wel duidelijk, maar uiteindelijk... Welke spelprincipes? Ja, we hebben er uh, geloof ik 18 uh, in de hoofdmomenten, als ze de bal hebben, als ze de bal niet hebben, dus moeten verdedigen. Als ze de bal willen hebben, opbouwen aanvallen en in de twee schakelmomenten. En daar hebben we hele du duidelijke afspraken over. En ik moet zeggen, dat doen we ook hartstikke goed. Alleen, uh, dat bepaalt niet of je een wedstrijd wint. En dat bepaalt, uh, we hebben niks gezegd over baltempo bijvoorbeeld. He, dus uh, uiteindelijk ben je altijd afhankelijk van de, van de uitvoering. En het gekke is, uh, nou, we maken denk ik met name de tweede goal is een mooie goal. De eerste eigenlijk ook wel. Uh, maar het gek is zo'n derde goal ook, we schieten gewoon een bal weg. Daar schiet een bal weg omdat hij onder druk staat. En, en Fiskal laat, ligt hij erin. Ja. Dat is ook voetbal. Ja. Hè, bedoel, uh, hè, dus daar heb je ook mee te maken. Dus je kunt heel veel dingen willen afspreken met elkaar. Hè, maar het blijft natuurlijk best wel een complex uh, gebeuren, voetbal. Uh, het kan op van één, twee momenten uh, kan het, uh, kan het af, afhangen of je een wedstrijd wint of niet. Uh, dus wij proberen daar lijn in te brengen. En ik denk, als je heel veel lijn erin brengt en dingen. Duidelijker maakt en nog duidelijker maakt voor spelers dat het uiteindelijk iets oplevert. Maar uiteindelijk ben je wel vaak afhankelijk van, van, van één, twee hele ja, specifieke momenten natuurlijk. Ja. Heel in het begin, uh, vorig seizoen, toen je ook nog met je eigenlijke assistent uh, begon, weet ja, maar... je Sylion. Uh, en uh, toen, toen vroeg ik je echt naar, naar je visie. En uh, volgens mij moet dat even voor sommige supporters herhaald worden. Wat is nou jouw visie op voetbal? Nou ja, ik denk dat dat heel, heel duidelijk is als je goed naar de wedstrijden kijk, kijkt die we, die we spelen. Uh, we, zijn, we willen graag aan de bal zijn en we willen graag snel de bal terug hebben. He, daar, uh, dat zijn eigenlijk wel de twee, uh, twee hoofdzaken, hoofd, uh, uh, ja, zeg maar. En dat zie je eigenlijk ook terug. Hè. We zetten uh, hoog druk, we willen uh, snel de bal hebben. Op het moment dat we de balverlies leiden, willen we kort bij elkaar spelen. Ook als we de bal hebben, dat zie je ook terug. We spelen heel veel dat kleine uh, positiespel, zeg maar. En dat is niet zomaar. Uh, nou, het voordeel is dat we dat goed kunnen, zeker op uh, kunstgrasveld. Uh, het voordeel is ook als je balvlies leidt, dat je uh, de kans dat je hem snel terugwint, omdat je met veel mensen om de bal heen speelt, dat je die terugwint, is ook groot. Zeg maar. Dus dat is je veel terug bij ons. We, we willen graag mijn diepte in ons spel hebben. Ook al wordt het lastig als je veel op de helft van de tegenstander speelt. Ja. En met, met lopende mensen spelen. Dus dat je niet voorspelbaar wordt. Uh, ja, we willen graag met die twee buitenspelers. Uh, stad aan de buitenkant. Maar die willen we ook graag aan de binnenkant hebben. Met komende backs. Dat is ook heel typerend voor het spel. Uh, wat we willen, graag willen spelen. Uh, ja, en volgens mij zie je dat uh, terug in, in, in de wedstrijden. Dus uh, alleen nogmaals. Uh, dat is geen garantie dat je wedstrijden wint. Wel dat je uh, duidelijkheid geeft voor die spelers. Dat, dat, dat, dat, dat spelers co uh, comfortabel gaan, zich comfortabel gaan voelen. Maar uiteindelijk gaat het wel om ja, net die laatste bal. Het rustig blijven voor de goal. Uh, ja, een toevalligheid. Ja, dat is ook voetbal. Uh, ja. En je hebt natuurlijk te maken met de Stander, ja. Die ook heel graag van DVS wil winnen. Is, en die zich ja, instelt op, ja. op het spelletje, wat ja, jij ja, graag nee, wil spelen. Klopt, en en uh, nou ja, eigenlijk wat je alle wedstrijden ziet. Dat, uh, dat alle tegenstanders het klein maken voor ons, die denken van, ook de afgelopen zaterdag Olin weer, eh, die in eerste instantie ook de intentie hadden om uh, vanaf het begin van het seizoen wat hoger te spelen, wat meer aan de bal bezit, wat meer durf. Nou, dan komen ze een aantal keren, komen ze op de koffie en dan uh, kiezen ze ervoor om toch de laatste drie wedstrijden gewoon weer in te zakken. Dat is ook het makkelijkste wat er is. Ik bedoel, uh, zelfs Luxemburg kan een resultaat halen tegen Frankrijk, Hè, wat er een aardige helft al heeft uh, Frankrijk. Maar... Uh, het is gewoon goed te organiseren op je eigen helft. Wordt, hè? Kijk naar Sportlus, hoe goed die dat deden. Dus en dan, dan maak je het tegenstander ontzettend moeilijk. En wij moeten het allemaal maar oplossen. Heb jij ook het gevoel dat uh, VVOG uh, datzelfde uh, ook uh, gaat doen zaterdag? Of uh, denk je dat die toch wat meer initiatief gaan nemen? Want die geloven ook steeds meer in zichzelf, heb ik het idee. Ja, tegen Excelsior 31, 2-1 winnen. Ik vind het uh, knap. Ja, nou ja, maar als je de wedstrijd kijkt. Uh, en ook wel wat je hoort van beide trainers. is dat ze volgens mij zelfs heel veel kansen heeft gehad. Uh, en VVG inderdaad gewacht heeft. en geprobeerd en, uh, gevaarlijk uit te komen. met het. dat de balverlies geleden wordt. dat uh. je FC Utrecht Ja, maar ja, ja nogmaals. Uh, ja, ik kies daar niet voor. En dat betekent wel dat je. dat je risico neemt. en de risico durft te nemen met je elftal. Hè, want het is natuurlijk. Ja, alles moet veel beter kloppen. Uh, dan dat je inzakt en het klein maakt. Het is makkelijker te organiseren, makkelijker te regelen. En maar ja, ik kies ervoor om dat niet te doen. Ook als we een aantal keren niet gewonnen hebben. Uh, ja, hou ik vast aan datgene wat we graag willen. En dat zullen we dat beter moeten doen. En, en nou ja, uh, stapje voor stapje ga je naar een bepaald niveau toe. Uh, en op het moment dat het niveau goed genoeg is en constant uh, genoeg is, nou ja, dan gaan we uiteindelijk gaan we, gaat dat iets opleveren. Dat kan uh, twee maanden duren, dat kan vier maanden duren, dat kan een jaar duren. Hè, maar uiteindelijk gaat dat iets opleveren. Spelers staan er aan. ook volledig achter. Nou ja, kijk, het lastige. Of het lastige is, uiteindelijk heb je wel resultaat nodig om geloofwaardig te blijven. Hè, want ook spelers. Uh, uh, ja, en meten zich aan de hand van resultaten. Winnen is goed. En verliezen is vaak uh, ja, niet goed. En we gaan dan twijfelen. Uh, ja, wij zijn ervoor uh, om, om, om, ja, om toch te laten zien naar de spelers. Van, ja, dat we geloven in wat we doen met elkaar. Uh, hè. We doen veel met beelden. En we laten veel uh, dingen terugzien. Eh. Ondanks dat je dan misschien een wedstrijd verloren hebt. Uh, ja, blijkt dan toch vaak uit de beelden dat we gewoon heel veel dingen gewoon goed doen. En dat je dan door een toevalligheid... Of, of, of net, een, net een meter aan de verkeerde kant staat te verdedigen, ja, dat je een wedstrijd kunt verliezen. Hè? Dus, uh, maar nogmaals, dat kan. Uh, ik denk, als je heel veel duidelijkheid geeft over de manier van spelen. Dat je die toevalligheid, dat stukje geluk zeg maar, of geen geluk, dat je dat zo klein mogelijk maakt. Waardoor het steeds logischer wordt dat je resultaat gaat halen. Komen steeds spelers ook weer terug vanuit de blessure? Ook gelukkige omstandigheid? Ja, daar heb je me nog helemaal niet over gehoord. Maar als je heel reëel bent, we missen natuurlijk best wel wat aanvallers. Stef, Kenneth. Uh, Ali, eh, nou Ali terug. Ik hoop dat, uh, dat Stef en Kenneth ook snel aanhaken. Ik denk Stef uh, dat hij misschien zaterdag ook al wel uh, beschikbaar zal zijn. Uh, ja, en, en hoe dan went of keert... Uh, dat zijn toch spelers die uh, voorin het verschil kunnen maken. Hè. En dat wil ik zeker niet zeggen dat de jongens die nu spelen dat niet maken. Maar het is toch wel lekker als je wat gerichter kunt wisselen. Wat specifieke kwaliteit kunt brengen. Of, of, of op de bank hebt of, of kunt wisselen of in de baas hebt staan. Uh, nou ja, dat maakt het als trainer uh, als ook wel ook wat makkelijker. Uh, dus dat een, heeft er wel aan ontbroken de afgelopen wedstrijden. Er komt een mooie drie luik aan. VVOG, Dovo, Nijkerk. Heerlijk. Ja, uh, heerlijk. Ja, als je het zo zegt, uh, ik was me nog niet zo van bewust, uh, ik kijk vaak niet verder dan uh, de komende tegenstander, VVG. Ja. Uh, volgens mij zit er nog een bekerwedstrijd tussen, uh, ja. Eindhoven volgens mij ergens tussen, ja. dus uh, ja. nou, uh, er staan een paar mooie wedstrijden ons te wachten, Piet. Uh, Zeker. Heel veel succes uh, daarmee. En met name natuurlijk ook voor de supporters van DVS voor aanstaande zaterdag. Je hoeft ze niet te motiveren. En wie? De, de, spelers. de spelers nee maar dat hoef ik eigenlijk niet ik, ik, ik heb ook uh, dat heb ik eigenlijk ook nooit gedaan ik ben geen ja dat klinkt misschien raar ik ben geen motivator nee, ik, ja. ik, ik, ik ga geen kunstje doen ik probeer uh, de dingen die we graag willen probeer ik zo duidelijk mogelijk te, uit te leggen en te stellen en trainbaar te maken uh, ja, en de motivatie moet echt van die jongens zelf komen, hè? want als, als, als, je, als je daarmee aan de gang moet als trainer nou, dan zit je echt op het verkeerde spoor uh. En de voorzitter uh, doet de rest, hè? want Aard uh, die zegt wel van, kom op, kom op, kom op, kom op, dat laatste stukje, kom op, pak op, die uh, bal is voor jou. Ja, nee. <lacht> maar ook, ook mooi, uh, positief uh, Aard, uh, geweldige voorzitter voor, de, voor deze club uh, en we gaan er allemaal maar vanuit, uh, maar uh, complimenten voor deze voorzitter, absoluut. Ja.